Yeah, it's a little different. En overal als je het wel kijkt, is wat voorstel dat we natuurlijk stoppen? Nou. Ja, dat snap ik zeker. Dus uh, uh, ik wil het gewoon super zo laten stoppen, maar ik snap wel dat het nog wel redelijk druk is. Dus ah, ja, ja, ja, we als ja, ja. dus ik het weg Maar als ik nou meteen die muziek uitzet, dan krijg je een mensen en zo. Dus ik wil, ik wil die gewoon uitzetten. Ik het Als het steeds minder wordt. Als ze langzaam nu afvallen. Ja, dan ja, gaan ja, ja. dus we. Je krijgt toch wel een volume. Ja, oké. Weet je wat ook is? mensen gaan ja, nu al. Het is ook al. Ik weet niet Ja, daarom. We waren sowieso van plan hier om op een nieuw af 8 te zijn. We mochten wel, ja. Ja,